weer met je spelen. Zo, wasstraat nummer 3 Naar de wasstraat. Het is een beetje druilig weer. Het is mistig. Ik ben blij dat we niet in de ochtend hoefden te gaan. Want dan hadden we waarschijnlijk, hadden onze kijkers achter ons helemaal niks gezien. Ja. Online magazines. Ik heb gisteren een artikeltje gepubliceerd op Frank Watching. Ja. Daarover. Dat had je gelezen? Ik heb dat helemaal gelezen. Oh ja. Twee keer zelfs. Oh ja, je had hem al gelezen. Ja, ja dat is een goed artikel. Hm. Wat vond je ervan? Ja... Um. Hij was, hij was technisch. Ik, ik had uh, uh, heel erg de neiging om daarna te zeggen van, oké, okay, maar er zijn nog zoveel dingen die we nog niet, eh, die je nog niet hebt gezegd over online magazines. Oh, ja, tuurlijk. Dat ik denk ja, van, uh, oh, daar doen. moeten we meer mee. Ja, uh, dus ik wilde, ik wilde gelijk gaan aanvullen. Dus ik heb nu de neiging om uh, ook uh, me aansluiten bij Frank Watching om ook een artikel te schrijven. Ja, dat moet je doen. Ja, ja. dat is een soort van uh, serie... Uh, een tweetjes. Ja. Ja. Maar het, het, het belangrijkste is, uh, het, komt er, het komt er ook gewoon uit, content is... is de, Mag ik hierin? Nee, uh, uh, dat zie je niet. Uh. Yeah. Nee, nee. Ook niet. Nee, heel heel snel. Content is heel erg belangrijk, dat kwam eruit. en uh, Dus eigenlijk het belangrijkste, dat is de kern. En uh, de kijker, wat we vorige keer ook al besproken in de Wasstraat, ja De consument die bepaalt zelf al hoe die dingen gaat uh, uh, consumeren, dus uh, ja. wees daarop voorbereid. Ja. Maak je content. Precies, en, en een heel belangrijk ding is ook van, je hebt geen uh, controle erover hoe je kijkers jouw content bekijken. Nee. Dat willen we wel, maar dat hebben we niet. Ze kijken het op een klein scherm, ze kijken het via RSS of ze kijken het via een read-it-later-app. Uh, Ja, dus, En het belangrijkste daarin is ook eigenlijk de behoefte van de kijker om jouw content te lezen. He, zeg maar, als mensen heel erg het heel belangrijk vinden om jouw verhaal of jouw video of wat het ook is... Uh, gaat, uh, wilt bekijken, dan gaat hij daar ook wel een vorm voor vinden. Dat is eigenlijk wat je met uh, BitTorrent al uh, ziet. Ja. Uh, het is een heel erg ongemakkelijke manier om... Uh, uh, om dingen binnen te halen, maar mensen doen het omdat ze het gewoon heel erg graag willen zien. Ja, precies. En ja, dat, dat, dat zal met alles zo zijn. <laughs> ik word hier nee, we gaan echt een doolhof in. Ik word ernstig in rondjes gestuurd oh. hier. <laughs> dat is perfect. Misschien moeten we straks links gaan. Nee, ik ga zo gewoon eventjes de verkeersregel overtreden. Oh, oké. Okay. Dan komen we nooit bij de wasstraat. Precies. En dat is grappig genoeg. Ik ben nu ook een. Ik uh, ben helemaal aan het inlezen uh, op uh, allerlei uh, boeken over content. Ja. ik ga die niet quoten, want dat is altijd heel erg saai. Ja. Uh, maar uh, er zitten af en toe van die leuke dingetjes tussen, zoals dat je. Uh, dat je altijd. Zeg maar, moet verplaatsen in de, uh, in de consumenten. Dus, dus, dus bij het schrijven van, uh, van content moet je gewoon eerst bedenken van... wat, wat wilt mijn publiek eigenlijk? Ja. ja. En dat, dat zit hem in hoe je het aanbiedt natuurlijk als primaire bron. Ja. En daar gaan we het straks nog over hebben van hoe wij uh, onze video uh, aanbieden. Maar uh, ja, dat, je daar, dat je daar eerst over nadenkt voordat je begint en niet zomaar een beetje lukraak content lopen te maken. En dat is wat, helaas wat een heleboel bedrijven nu ook doen. Die, denken, die, die, die merken uit de SEO-hoek, merken ze van... Cool, dus als wij verhalen schrijven over onderwerpen... die enigszins te relateren zijn met onze producten of met ons, wat, wat we doen... Dan, kunnen we, dan winnen we SEO en dan gaan we plots relevant zijn... en dan gaan klanten bij ons boodschappen doen. Ja. En dat is niet zo. Dat, dat, zeg maar ja, inderdaad, dan krijg je SEO. Maar de klanten die hebben, dat zijn consumenten, dat zijn slimme dieren. Die... Voor de duidelijkheid, SEO is zoekmachine-optimalisatie. Ja, precies. Excuse. En het kan heel handig zijn, namelijk, of het, het is een belangrijk onderdeel van content, dat het ook gevonden kan worden via zoekmachines. Ja, heel belangrijk. Maar het wordt wel eens te belangrijk gevonden. Dus het wordt wel eens als prioriteit nummer één... Uh, uh, gebruikt. Ja. Dus dat je dat alles draait om zoekmachine-optimalisatie en dan krijg je vaak hele rare content. Ja, dan gaan ze bijvoorbeeld expres spelfouten maken zodat je ook gevonden wordt op alternatieve schrijfwijzen. Ja, dat komt natuurlijk de kwaliteit <laughs> van de content niet ten goede. Ja, je wordt wel gevonden, maar je ziet eruit als een amateur. Ik geloof dat dat inmiddels ook niet meer werkt. Google is inmiddels slim genoeg om uh, alternatieve schrijfwijzen te herkennen. Ja. En uh, betere suggesties te geven. Ja, en dat maakt het het, het... het haalt het vertrouwen er ook uit. En dat heeft Google natuurlijk ook goed ondervangen. Die zegt ook zo van... Ja, jongens, als wij dit soort links ook gaan belonen met een hoge ranking... Dus dat ze hoog in de lijst komen... Uh, dan... Uh, dan doen we ons eigen product, het, het, het, dat mensen veel gebruik maken van het internet, doen we tekort. En dan ja. kunnen wij ook geen relevante... Uh, ja, dan gaan mensen denken van ja, ik ga het niet op Google zoeken, want daar krijg je toch eerst een vier pagina's gruft. Ja. En, uh, nou ja, dat zie je trouwens wel. De zoekresultaten worden er niet echt beter op, vind ik. Nee, he. nee helemaal niet. Nee. Ja, en juist omdat dus... Die content, er zijn dus op, eh, hoe heet het, voornamelijk in de Lage Lolenlanden, dus denk aan India. Eh, maar ook in Amerika zijn er hele gebieden, steden die zich bezighouden met het schrijven van fluff verhaaltjes, Waarin de eh, steekwoorden zitten, dat, eh, dat heet content farms of content factories. Okay. En er wordt alleen maar verhalen geschreven puur om een hit te krijgen. Ja, ja. Dus zeg maar... Waar normaal een bedrijf zou zeggen van oké, okay, we gaan uh, een leuk verhaaltje schrijven over onze producten. En daar gebruiken we die steekwoorden zodat we ge uh, gevonden worden door de zoekmachines. Is het nu zo, oké, okay, we gaan gewoon willekeurige verhalen schrijven die relevant zijn, zogenaamd. Maar in essentie helemaal geen toegevoegde waarde hebben op het internet. Zodat mensen er wel naartoe gaan en zodat we Ja, dat langer duurt voordat verkopen. ze het doorhebben dat ze, ja, uh, uh, zeg maar... Uh, content-wise genaaid worden. Oh, oh, oh, oh, oh. <lacht> <laughs> Daar heb ik zo ontzettend niks mee. Dat is echt... Dat gaat alleen maar over geld verdienen. <lacht> ja! dat gaat helemaal niet over... Maar ja... Dat, nou, kijk, het streven is op zich... Hé, en dat vind ik het grappige. Het streven, het achterliggende... De achterliggende behoefte, die is op zich wel oprecht. Zo van, oké, okay, wauw, we komen erachter dat we content moeten maken. En dat dat dus inderdaad ook... Uh, ...karmapunten oplevert. Uh, zowel uh, qua zoeken, maar ook mensen uh, blijven hangen op onze website. Want ze kunnen hele mooie dingen uh, vinden op onze website. Ja. Maar dan pakken ze het zo aan dat ze dus in essentie ja, uh, slechte content maken. Uh, Wegwerpbare content en in ja. principe het internet verstoppen met... Ja, lul, raar, ja maar dat is ook okay, helemaal. Ze vrouwen. willen helemaal geen content aanbieden. Waar zij mee bezig zijn is dus advertenties verkopen. Dat is wat ze doen. En zij zijn alleen maar op zoek naar manieren om ja. zoveel mogelijk advertenties te verkopen. Ja, nee, maar verkopen. dat valt dus mee. Hè. Dus het, zijn, het zijn vaak niet de advertentieverkopers die doen. Ja, die heb je ook. Ja. Hè, dus uh, die soort van nep magazines op het internet zetten. En gewoon uh, helemaal volhangen met uh, Google Ads. Of gewoon echt hele uh, artikelen van andere sites. Gewoon één uh, op één kopiëren. Oh ja, rippen inderdaad. Dat ja. gebeurt heel veel ja. natuurlijk. Ja. Maar het zijn dus ook producten uh, bedrijven die dat doen. Dus op die manier in de kijker komen, omdat ze zogenaamd. Uh, een als zeg maar, zichzelf positioneren als autoriteit. omdat er artikelen verschijnen over. weet ik wat, boormachines. of uh, huishoudartikelen of wat ook. Ja. ja, ja. En, en die bedrijven die hebben dan vaak toch de beste bedoelingen. van. Oh, oké, okay, ja, ja. we willen onze boormachines. Ja, verkopen. maar goed, goede content maken en geld verdienen kan natuurlijk prima zijn. Ja, samen. zeker. Ja, ja. Dat is zelfs ook leuk. Het zou als ik het. Is het is natuurlijk tof als je daar gewoon uh, je geld mee kunt maken. Ja. Maar ik moet niet hebben. Ik vind het vooral jammer dat je daarmee het internet ook uh, verstopt. Ja. Uh, je verstopt mooie juweeltjes van, van content. Uh, in, ja, gewoon hele grote bakken met zagenzol. <laughs> Content-zagenzol. Maar goed, uh, heb jij naar jouw idee, de uh, teruggaande naar jouw artikel, ja. heb jij naar jouw idee daar ook nog uh, goede re uh, reacties op gekregen? Uh, voelen mensen zich aangesproken door je artikel? Weinig reacties. Uh, meer reacties van uh, leuk artikel, of goed artikel. Mm -hmm. uh, ook reacties van ja, de uh, hoe kan je het hier nou weer? Mee oneens zijn. Ja. Uh, ja. Maar het zijn vaak die eye-openers die bij de mensen die deur zeggen, nou ja, vanzelfsprekend zijn, maar bij een hele moment valt het toch echt heel erg uh, weten ze dat nog niet. Nee. Nee, nee, zeker niet. Als je kijkt naar online magazines of naar magazines, uh, uh, oude papieren magazines hoe die ermee omgaan, ja. die zijn er echt duidelijk mee aan het. Uh, uh, ja aan het worstelen van hoe hou je de, de oude kwaliteit vast die we willen, maar hoe verdienen we er genoeg geld mee om ja. ook te kunnen, uh, om die oude kwaliteit te kunnen blijven geven. Ja. Het is lastig. Jij ja, zoekt eigenlijk naar, uh, zonder dus de analogie aan te gaan hè, waar jij het over hebt, uh, dus dat je bladeren en dat het, dat, dat dus er zo mooi en chic uitziet. Maar dat je wel een soort van de digitale variant van een glossy magazine uh, gaat krijgen. Dus zeg dus, uh, maar dat het lekker voelt en dat je het gevoel hebt dat je iets duurs in je ja, handen hebt. Ik, ik denk dat aanbaarden. waar ze vooral mee. Kijk, de, de kwaliteitsartikelen worden wel geschreven. Ja. En de, de reportages worden gemaakt en ja. al dat soort dingen. Maar de vraag is, hoe verdienen ze er geld mee? Hè? Op papier is het makkelijk. Je verkoopt een x-aantal papiertjes en dan heb je genoeg verdiend. Ja. Dan kun je de volgende... Ja, je hebt een voorraad. Ja. Units. Maar op het web is dat gewoon iets lastiger, denk ik. Maar aan de andere kant denk ik ook, van ja die artikelen blijven voor altijd online staan. Dus je hebt ook langer... Uh, advertentieinkomsten, als je bijvoorbeeld ja. uit, uh, meer advertentieinkomsten uh, dan als je per uitgave werkt. Dus ja, ja, ik weet het niet. Ik, ik heb weinig verstand van geld verdienen. Nee, nee, nee, maar dat klopt wel. En zeker als je dus als je thematisch bezig bent, en dat zijn magazines heel vaak, uh, kan je ook verwijzen naar andere artikelen en dus op die manier relevantie opbouwen, hè. Ja. dus zeg maar dan is het artikel op zich heeft al waarde, maar alles wat er achter ligt, alle oh, achtergrondinformatie, weet ja. je nog dat ene event of weet ik wat, daar hebben we ook over geschreven, Precies. dat biedt gelijk zijn Online zijn artikelen echt zoveel handiger dan, ja. dan offline. Ja. Dat, dat, dat schrijf ik dus ook in het artikel van je hebt uh, uh, zo'n papieren magazine, dat wordt, vaak wordt dat nog echt als waardevol gezien maar dan heb je het gelezen en wat doe je er dan mee, dan bewaar je het. Ja. Maar waarschijnlijk gooi je het gewoon weg, uh, al, is, al is het na een jaar, als je het een jaar hebt bewaakt. Ja. Dus die... Uh, je kan er niet over twitteren, ik kan het niet delen, ik kan er geen link naartoe sturen. Je kan... Dus de hele waarde is gewoon weg. Nee, inderdaad, dat is, dat is wat je nu ook uh, ziet, dat iedereen het ook op... Community gooit. Die analogie die, die, die, die kan je niet toepassen op een magazine. Nee. Ja, ten, tenzij je dus een vakmagazine hebt of iets dergelijks, hè, dat je dagen of uh, uh, uh, bijeenkomsten eromheen organiseert, dat kan nog eventueel. Maar, uh... ja, maar ik snap ook niet zo goed waarom kranten en magazines hun artikelen niet gewoon online zetten. Ik... Waarom doe je dat niet? Want je ja. kan namelijk uh... Ja, een heleboel doen het natuurlijk wel, maar scherm het af. Ja, maar dat snap ik dus ook Al niet. als een soort van archief waar je nog kan rondluisteren. Nee, nee, nee. Ja, want ze doen dat zodat de content niet gedeeld wordt. Dat, ze willen dus niet dat het gedeeld wordt. En, nee. Maar ik had dus een tijdje geleden dat ik een, een abonnement op de digitale NRC. En ja. dat waren dan plaatjes van de... Van de tekst. Ja. Maar die kon ik dus wel delen, want dan sloeg ik gewoon het plaatje op en dan zette die ik op Dropbox. En dan uh, uh, kon ik op die manier kon ik de tekst delen voor mensen die het uh, ja, niet ja. Ja, kunnen zien. Maar ik, ik snap gewoon niet waarom je dat niet wilt delen, waarom mensen er niet naar kunnen mogen linken. En dat geeft, heeft zoveel meer waarde. Ja. En niet alleen uh, nu, maar het is ook voor langere termijn. Heel veel artikelen zijn gewoon volgend jaar nog steeds relevant of interessant. Ja, nou, ik denk dat daar wel de scheidinglijn zit hoor. Dus dat uh, mensen de scheiding hebben dus actualiteit. Hey. Eenmaal uh, polish wash alsjeblieft. Okay. Het is moeilijk om je lach in te houden als je het <laughs> bestelt. tien, elf, twaalf, nee net te weinig. Oh, wat Oh, ja, ik heb het wel, maar ik wil van een klein geld af. Oh, Oké. Okay. Nou, ik betaal wel even met. Uh... Ja, nee, Piet. Ja. ja, dank je. Raam dicht. een andere Mercedes aan, alleen die glimt al. Ja. Deze zal nooit glimmen. Nee. Wat een dof ding, zeg. Hey, zullen we zullen het eens hebben over de video oh, ja. problematiek die we hebben. Ja, video is duur. Dat is het. Ja, zeker is in Nederland probleem. is het echt duur. Ja, ik heb echt. Ik denk dat er tussen Amerika en Nederland is een wereld van verschil qua ik kosten. Denk dat, ik denk dat we wat we eerst moeten zeggen is wat we willen. Oh ja, we willen video goed aanbieden. Op de beste het, manier. Ja. En op een toegankelijke manier. Dus we willen dat uh, iedereen die video kan bekijken. Dus dat ik het kan bekijken met mijn flashplayer. Maar dat Vasilis met zijn uh, alles blokkeren, behalve, behalve WebM format uh, op Firefox, dat hij het ook kan bekijken. Ja. Precies. En dat ik het op mijn mobiel kan bekijken en dat uh, iemand met uh, Firefox browser op zijn uh, Android-tablet, dat hij het ook kan bekijken. Ja. En dat is moeilijk, want de meeste players die doen dat niet. Nee. Hey, YouTube doet het niet, Vimeo doet het niet. Ze hebben allemaal net niet. Het ja. is technisch niet zo heel erg moeilijk, maar het probleem zit er meer in dat uh, de, hoe... hoe het wordt aangeboden is het wat lastig, dus je kan het, als je het zelf gaat hosten is het makkelijk, ja. maar dat is heel erg duur. Uh, We hebben geen verdienmodel op de wasstraat, dus dat, is gewoon, dat is, wordt dan een iets te dure hobby. En dit zit er voornamelijk in de hoeveelheid gigabyte die het uh, kost. He? Helemaal zo Het lijkt meer lawaai te maken dan vorige nee, nee, nee, keer. Nee, Ik dacht dat hij veel lawaai maakte. Maar het is dus, he, omdat we hele lange video's hebben, van bijna een uur, heb je uh, per video heb je het ongeveer over een gigabyte op hoge kwaliteit, maar een halve gig op lage kwaliteit. Dus het blijft gewoon heel erg veel. En elke keer als jullie kijken, dan hebben wij bij wij spreken een euro minder in onze persoonlijke portemonnee. Dus, we hebben nu besloten om het op Vimeo te gaan hosten. Ja. Uh, en het enige probleem met Vimeo is eigenlijk dat dus mensen met Firefox zonder Flash en Opera zonder Flash, dat zijn browsers, uh, die krijgen de video niet te zien. En uh, daar hebben we, daar gaan we dus een fallback voor maken. Dat hebben we nu verzonnen, dus mensen zoals ik met die configuratie, het komt goed. Ja. En de mensen die nu dus uh, de interactiviteit van, uh, van de onderwerpenlijst missen. Dat klopt, we zijn, er, uh, we zijn ermee bezig. Alleen we moeten dus nu op een andere manier, omdat we een andere player hebben, moeten we op een andere manier gaan praten zodat dat werkt. Dat je erop klikt en dat je dan gelijk naar het juiste ja. onderwerp spreekt. Maar dat komt dus allemaal goed. En de, het belangrijkste is eigenlijk dat wij denken dat video is niet zomaar een pukkeltje op een website... Maar het is, het moet ze maar deel uitmaken van alle kleine onderdeeltjes, hè? de onderwerpenlijst, de tags, et cetera. Het moet een soort van geheel vormen. Nou. We zijn er alweer door. Ja. En de ster staat weer vreselijk scheef. Ach, oei <laughs> Oh jongens. Er staat er echt een beetje sneu bij. Ja. Is die nou flexibel? Ja, daar zit een veer onder, ja. Oké. Okay. Oh. oh, ik zal gelijk even luisteren of we nog, of we nog geluid maken. Sorry. Dat zal toch wel. Ja. Ja, ja hoor. geluid. Mooi. En hey, we nemen we nog op ook. Wat wil de mens nog meer? Zo, de auto is weer schoon. Ja, even een mooie route terug verzinnen. Langs het Olympisch Stadion terug? Oh, dat is een hele goeie, inderdaad. Ja, okay. Overigens, we hebben nu allebei onze tracker aan staan: onze GPS-tracker. Ja, dus de route die verschijnt als het goed is bij de, uh, bij de video. Ja. Of het ook getimed is? <laughs> ja, kan Ja, dat. die voor mij is getimed. Oh, ja, time tracker. Juist. ja. Oké, okay, kom. Cool. Ja. We moeten even uitzoeken hoe dat gaat werken, wellicht dat het pas volgende week wordt. Ja, inderdaad. De week daarna. Wij doen altijd ongeveer een halve week voordat het echt live staat. <laughs> en we hebben natuurlijk ook allemaal ideeën, nou, dat duurt nog maanden voordat alles live staat. Ja. Denk ik. Maar het komt wel hoor. Ik ben echt super tof, ik ben super blij hoe het nu allemaal ontvouwt. Ja. Cool. Nou, doe cms'en was... gaan hebben? Ja, of misschien nog heel eventjes over uh, de uh, Creative Commons licentie uh, die we hebben gekozen. Uh, dus, uh, even het laatste staartje. We vinden dus dat de content die wij maken, uh, of tenminste, dat is, dat is heel eventjes vanuit mij. Ik zie, ik zie het als, als een generator. Hè. Dus zeg maar uh, Wat ik doe is, uh, ik ben content creator bij Mirabeau, dat is hoe ik mijn centjes verdien. Uh, en uh, wat we hier doen, dat zie ik al zo van, nou, ik vind het fijn om die kennis te delen. Dus dat moet ook gratis. En daar mogen jullie doen, mee doen wat jullie willen. Dus we hebben een licentie daarvoor gekozen. En dat is dus Creative Commons licentie. En dat is, uit mijn hoofd is het share alike uh, non-commercial. Uit mijn hoofd. Dat zou kunnen, ja. En dat betekent dat uh, je er echt alles mee mag doen. Als, uh, behalve als je de centjes mee gaat verdienen. Want uh, dan willen we graag uh, een deel daarvan, ja. of alles, Alles. <laughs> want zo gretig zijn we wel. Dus, als je denkt van nou ik wil dit delen met mijn vrienden, of ik wil eigenlijk, ik vond één fragment hartstikke leuk, pak die video beet, knip hem helemaal aan Gord en deel het vooral met vrienden en uh, zet er een linkje bij u, naar ons. Of uh, je vindt de layout van onze site lelijk, dan maak je een betere layout. Ja, heel je. graag. Dat kan ook. Ja. Of als je een remix wil maken, waarin we alles in slow motion of achter tevoren zeggen, vooral doen. Ja. Misschien moeten we de site ook als JSON uh, aanbieden. Oh ja, goed idee. Ja, want ja. dat kunnen we. Ja. Allright, <laughs> zin missen? Dat was wel ja. een uh, goed, uh, goed onderwerp, inderdaad. Ja, content management. De, je, wat je ziet met content management systemen. Uh, is dat ze niet doen wat ze zouden moeten doen, namelijk het managen van content. Dat doen ze op zich wel, maar wat ze vooral doen is het managen van layout. Daar ja. houden ze zich mee bezig. En dat is nou juist iets wat je niet vanuit een CMS moet doen, want dat is, veel, dat is iets heel anders en het is ook veel te complex. Ja, Om de meeste de... mensen snappen dat niet. Mensen die content maken, die snappen helemaal niet hoe je dingen moet vormgeven. Die moeten zich ook niet met layout bezighouden, die nee. moeten zich met de betekenis van de content bezighouden. Precies. Dus wat je ziet in heel veel van die uh, uh, CMS'en is dat ze een what you see is what you get editor aanbieden waarin de uh, editors de tekst plakken en dan kunnen ze kopjes, kunnen ze bold maken en uh, op die manier kunnen ze, zich, kunnen ze de, de tekst mooi opmaken. Ja. Maar dat is nou juist niet waar tekst content editors zich mee bezig moeten houden. Die moeten zich niet bezighouden met uh, uh, met de layout van de tekst moeten ze zich bezighouden met de betekenis van de tekst. Dus die moeten zeggen: van... Oh, dit is een kopje. Uh, wat voor kopje is het? Uh, het is een H1. Nou, dan maken we er een H1 van. In plaats van dit is een kopje wat bold moet zijn en italic. H1 ja. is de grootste header die je kan hebben in een HTML. Ja. Dus daar moeten ze, ze moeten zich ze met de structuur van de content bezighouden. En niet met hoe het eruit ziet. Want hoe het eruit ziet, dat weet je namelijk niet. Als jij gaat zeggen. Het moet bold zijn en ik bekijk het op mijn, uh, uh, op een eigen RSS reader waarin ik heb gezegd van alles wat uh, bold is dat wil ik graag italic. Dan ziet het er italic uit. Dus die, ja. die waarde, die toegevoegde waarde die CMS'en geven. Hè, ze zeggen van, We hebben de, what you see is what you get editor. Ja. Dat is helemaal geen toegevoegde waarde, dat is alleen maar een beperking. En een ernstige beperking ook. Het is, echt, het is, het is echt vooral een een, ook een reductionele beperking, denk ik. En mensen die verwachten ook zo van... Hé, hey, maar ik heb dit toch bold gemaakt. Hoe kan het dat op de website... Dat het dan uh, helemaal rechts uitlijnt of uh, weet ik veel wat. Ja. Dus ze zijn niet alleen... Wekken ze een verwachting van... Oh, ik heb het, het ziet er prachtig uit in mijn editor. Ik publiceer het en het ziet er plots in crappy uit. Uh, ja, dan heb je... En een ander punt is ook dat als, als de HTML goed is... He, dus als je een gestructureerde uh, content hebt, dan kan je uh, die ook veel mooier stijlen, echt veel consequenter stijlen, ja. dus dan kunnen vormgevers, uh, dus he, mensen die hun beroep hebben gemaakt van het mooi maken van dingen, die kunnen dan uh, de boel echt mooi maken. Terwijl als je What you see is what you get editors gebruikt, dan kan dat niet meer, dan ga je namelijk vormgeving overlaten aan mensen die er helemaal niet voor getraind zijn. Ja. Heel erg slechte habit. En dat is al, al jaren is dat zo en dat verandert maar niet. En Dat moet echt veranderen. Maar het wordt alleen maar erger, want dat... oh. <lacht> <op> <lacht> wat je nu ziet is dat... Oh. Uh... zit staat op de film. Wat je nu ziet is dat cms'en zichzelf gaan bezighouden met de complete layout van de site dus die gaan het aan content editors overlaten om te bepalen waar delen van de content komen te staan in templates ja. uh, op bepaalde devices op bepaalde uh, dat dat vanuit het cms wordt geregeld en dat is dat ja is dan zal ik je een... wat vertellen dat komt uit de uit de perswereld hè. dus uh, mensen die fysieke magazines maken of kranten drukken et cetera ja. en die de grote bedrijven want we hebben het over uh, bedrijven die cms'en kunnen kopen van een paar tonnen. Wordpress heeft ook, what you see is what you get, maar daar is de vormgever of degene die de layout heeft gekozen is vaak ook degene die de artikelen schrijft. Dus op klein niveau is het misschien, het probleem is even erg, maar kan je er bijna niet omheen dat je ook wat opmaak wil bepalen op een of andere manier. Ja. Uh, maar die grote bedrijven die hebben dus vaak ook kranten of magazines als klant, maar ook bedrijven als uh, boormachinefabriek uh, uh, uh, uh, of uh, weet ik wat, uh, willekeurig andere bedrijven die geen professionele redactie hebben. Daar gaat het dus mis. Ja. Mensen gaan ja. uh, zelf lopen klooien, gaan vragen aan uh, bedrijven uh, die websites implementeren om bepaalde layout te maken, zodat ze zelf kunnen spelen daarmee. En daar gaat het... De, op die manier ja, krijg je dus een ongebalanceerde website. Uit, ze gaan uit van, van een superprofessionele redactie, ja. maar de, de meeste bedrijven of sites hebben dat gewoon niet. Ja, dat zijn, dat, ja. Het is niet moeilijk hoor, maar je moet er aandacht aan besteden en dat merk je niet alleen bij de keuzes die mensen worden gegeven. Dus zeg maar, wat wordt de indeling van de website? Maar de Waarom? indeling, daar gaat, dat, dat, die kracht geef je nog steeds. Maar ja. die zou, die, daar moeten mensen over nadenken. Niet over hoe het eruit ziet. Nee, inderdaad. Ja. En over de, de hiërarchie, daar gaat het om. Dat is wat belangrijk is. Ja. Dat is ook het enige wat je weet over je content. Van wat is de hiërarchie? En uh, je weet dus de lineaire volgorde van hoe de... Uh, bezoeker jouw content krijgt te zien, maar ja. je weet niet de layout. Daar heb je gewoon helemaal niks over te zeggen. Dat weet je niet. Dat is ook niet belangrijk in principe. Nee. Je, wat je, dat lineaire aspect, dat is misschien hetgeen wat, wat nu misschien een beetje uh, minder wordt, want je hebt ook stukken content die niet lineair zijn. En dat mensen zelf mogen kiezen wat uh, voor hun belangrijk is. Ja. Uh, dus de consument bedoel ik. Ja. De bezoeker. Uh, ja. En, maar wat zou dan de oplossing zijn? Hè? In Ik bedoel, we hebben nu het probleem uh, neergezet. van Geen WYSIWYM editors eigenlijk. Ja. Want dat is alleen verwarrend voor de redactieleden. Die hebben daar een verwachting over. Ja. Dus, maar wat zou je dan moeten gebruiken? Je hebt uh, Wizi-Wim editors. What you see is what you mean editors. Mm -hmm. uh, dat, en daarin ga je dus een stukjes tekst ga je waarde toekennen. Ga je zeggen van nou dit is een headertje, dit is een paragraafje, dit is een ordered list, dit is een unordered list. Ja. Um, en dan hou je dus niet bezig met de, uh, hoe het eruit ziet, maar je houdt je bezig met de betekenis van wat is dit voor element. Um, die bestaan, alleen die worden dus niet standaard geïmplementeerd in, uh, in CMS'en. En er wordt dus zelfs gezegd, nee, als we namelijk een andere texteditor gebruiken... Uh -huh. ...dan raken we bepaalde... Uh, ...core functionaliteit... ...van het CMS kwijt. Zoals... Uh, ...dat je bijvoorbeeld een link kan toevoegen... ...vanuit het CMS. Ah. Dat dat dan niet meer zou werken. Dus uh, verwijzen naar andere pagina's... ...binnen hetzelfde... Het ja, dat kan je dan ja, ja. via een wizard doen... ...of zo. Ja. Of de, uh, en dat, dat werkt dan niet meer. En dat is de reden in ieder geval dat is mij verteld dat is de reden waarom het niet uh, geïmplementeerd wordt waarom ja, okay. andere text editors niet zomaar geïmplementeerd worden ja. uh, maar ik denk dus dat het een ik denk ik vind het een verkeerde info uh, dat we onze klanten verkeerd informeren dat dus de bedrijven die een cms kopen dat die verkeerd geïnformeerd worden en ja. uh, die krijgen features verkocht wat helemaal geen features zijn Dat zijn namelijk beperkingen en, uh, ja, want je, met, met een WYSIWYG editor beperk je ook de vormgever in principe. Ja. Want die krijgen ze van, oké, okay, je hebt een kopje, je hebt een datum en dan heb je een plop waar van alles kan gebeuren ja. en vervolgens heb je de footer. Ja. Ja, dat is absurd. Je wilt eigenlijk als vormgever weer je daar helemaal wild mee kunnen gaan. Ja. Wordt het een uh, voormalig collega van ja. ons die had het op een gegeven moment over de heel mooi vormgegeven artikelen die je in magazines vindt hè? de spreads ja. met grote visuals en ja. een mooie tekst die er overheen zit op de juiste plek et cetera. Ja. En dat kan niet meer gemaakt worden omdat WYSIWYG editors enorm goed in het eten komen. Ja, sterker nog, we hebben een tijdje geleden hebben wij een online magazine gemaakt met Mirabo. Ja. En uh, uh, daar hadden we... Dat was echt, de layout was prachtig. De ontwerpen waren fantastisch. En dat was met, met behulp van... goede... Uh, uh, uh, gestructureerde content... en mm -hmm. goede CSS... zag het er echt... heel erg mooi uit. Ja. Dan had het echt die, een beetje die magazine look... met een uh, eerste letter... die inspringt. Dus oh. Een grote eerste letter. en Allemaal echt, echt hele mooie vormgevingsdingen. Ja. Uh, hanging punctuation. Echt, echt oh, mooie super. dingen. Mooi. Ja. Maar de Het CMS kon dat niet, want er zat een what you see is what you get editor in. Dus de content die eruit kwam, dat was gewoon allemaal willekeurige... rommel Ja, dingen. Ja. En dat kan je niet vormgeven. Dus dat was vormgegeven door de tekst editors. Het zag er niet uit. Nee. Uh, echt zo ontzettend zonde. Zo jammer. Ja. Ja, je krijgt twee frustraties dan. De editors die blijkbaar niet de controle kunnen uitoefenen die ze willen. Ja. En de, maar ook de vormgevers die enorm teleurgesteld worden. Want ja, het zal nooit zo worden als het ontworpen is. Ja. Terwijl het kan, hè? Het kan. En dat is, daar zit hem de kneep. En dan, dan vraag ik me af, wat is dan belangrijker? En uh, ik denk... Dat de uiteindelijk, het uiteindelijke resultaat, de goede content, de gestructureerde content, die je in allerlei manieren kunt aanbieden, dat het veel belangrijker is dan een of andere feature in een CMS. En dat is, we moeten ophouden met het verkopen van features voor uh, developers en features voor, uh, voor uh, uh, editors. We moeten ons bezighouden met het resultaat. Het ja. resultaat, daar gaat het om. Het moet goed zijn. Ja. En de huidige CMS'en geven geen, uh, die doen het niet. Nee, dat is grappig. Ik, ik, ik heb als softwarearchitect uh, me al een tijdje bezig gehouden met CMS'en. En het lijkt erop, je hebt ongeveer drie componenten die in een uh, CMS zou moeten werken. De ene is uh, mooie websites uh, uh, ja, presenteren eigenlijk, hè, met componentjes en weet ik van wat. Uh, dus dat de website mooi is. redactionele stuk, dus dat de redactie uh, mee, mooi mee om kan gaan. Of anders, uh, het voorkantstuk, dat is ook Search, dat dat ook vlot is. En de laatste is, is dat developers mooie dingen mee kunnen maken. Dus dat die helemaal de vrijheid hebben om de website zo, zo te maken dat het gewoon goed functioneert. Ja. En je hebt altijd dat een van die drie poten waar een CMS op rust, dat die net niet goed is uitgewerkt. He, dus dat er één poot is dat er iemand bedacht van, oké, okay, we gaan een website maken die... ...enorm snel kan searchen en een mooie website kan neerzetten. Maar het redactionele proces is ab absoluut afschuwelijk. Ja. He, dus dat er, weet ik wat, te veel goedkeuring is of dat juist niet. Te weinig rechten. Te weinig oh. rechten, inderdaad. Oh, dat is afschuwelijk dat je geen plaatjes mag uploaden. Of dat je geen spam comments mag verwijderen, had ik vandaag. Oh. Dat is een leuke inderdaad, ja. zeker als je baas in je te schreeuwen van ik wil nu die troll van de website. <laughs> dus, maar dus, daar, is, daar is zeker nog wat te winnen we merken dat, uh, ja, dat die feature riders waar een heleboel mensen dus uh, last van hebben. Ja. Uh, dat. Dat we daar een beetje af van moeten hebben. Eh, ja, dat eh, zie je inderdaad. Dat hebben, daar hebben CMS'en last van. Meer features. Ja, ja dat verkoopt. Nieuwe... He, dat verkoopt. De, de mensen die eh, niks. De mensen met de zak met geld. Ja. Die willen zien ze van oké, okay, nog sneller, nog beter, nog meer controle over je redactie. Ja. En dat soort zaken. heel vaak is het niet eens nodig. Nee. Heel vaak is het gewoon. Sterker nog, volgens je, je mij moet, kan het heel moet... vaak met een veel kleinere CMS ja. kan er ook al. Uh... Ja. Nee, meestal weer, weer, weer, moet je moet je ook gewoon eerst focussen op de content. Ja. Een heleboel bedrijven die, we, die hebben dan een mooie website gekregen. En hij functioneert misschien ook wel uh, oké. Okay, maar hetgeen wat ze maken, dat lijkt nergens op. Nee. Dus dan falen ze alsnog, dan falen ze in, in het laatste eindje, in de eindsprint. Ze struikelen voor de finish. Ja. Nou, dit wordt een hele mooie vorm. We zijn toch geen obscene vorm op de landkaart aan het rijden, of wel? Ja, dat gaan we wel proberen. Ja, die gaan we nog. Aan. De. Uh, hoe heet dat nou? Dicks on Maps. Die link zoeken we op. Ja, die zetten we er wel bij. Echt een briljante site is dat. Die, daarin kan je dus uh, gaan. Uh, ik geloof dat je wa een wandeling moet maken, dat is de, ja. de opdracht. Je moet wandelen door een stad en dan moet je op zo'n manier rondlopen dat jou uh, de route die je aflegt, dat die de vorm van een lul heeft. Prachtig. <laughs> je, hebt, je hebt trouwens ook uh, wat, uh, wat uh, gezinsvriendelijkere versies waar je een gezichtje maakt oh, of, een, <laughs> ja, tuurlijk. Of, een, of een leuk kinderfietsje of zo, ja. weet ik veel. Nou ja, we zullen zien wat, uh, welke vorm wij gereden hebben. Ja, ik denk, is dat, ik denk dat het een soort rare donut wordt met een deuk erin of zo. Ja. Uh -huh. Nou, we hebben in elk geval het probleem van vorige keer opgelost. We, we hebben een hele waslijst met, uh, met onderwerpen. Dus die uh, raakt ge gelukkig voorlopig niet op. Ja. Zal ik nog eens. Hij is ik kan dat net. Ik ga heel even over, over televisie hebben. Ja. Ik weet dat je er geen verstand van denkt te hebben. Maar je hebt, er is in elk geval er is, er is nog steeds iets mis. Sinds de uitvinding van de televisie is er een probleem met het selecteren van je media. De, de, de televisie is een leanback medium. Dus mensen die zitten gewoon op een gat en die staren een beetje naar die buis. Uh, maar er is nu zoveel content. Er zijn bizar veel kanalen. En het selecteren van dat ding wat je altijd al hebt willen zien... Dat wordt steeds moeilijker, want er is gewoon heel erg veel. En nu heb je dus afstandsbedieningen waar je heel erg snel kan zappen. Uh, bijvoorbeeld uh, door, uh, door alle zenders. En dat je misschien per ongeluk iets tegenkomt. Of dat je het kan programmeren, dat je het kan opnemen of wat ook. Maar er zijn veel betere manieren om dat te doen. En wat je nu ziet is dus dat je een mediacentrum hebt. Of deze een doos krijgt van UPC of van Ziggo. En die projecteert dan het menu op het scherm. En met dat... Met die afstandsbediening ga je dan pijltje, pijltje, pijltje naar het juiste tijdslot en dan zeg je die wil ik opnemen of die wil ik kijken of weet ik veel wat. En dat gaat, het duurt, duurt langzaam of duurt heel erg lang en is heel erg onvriendelijk in de gebruik, want je bent, uh, het apparaat is langzaam, maar je bent ook uren bezig om door die navigatie heen te gaan, dus is allemaal suboptimaal. Oké, okay, wat hebben ze dus nu verzonnen? Hé, hey, we hebben eigenlijk een mobiele telefoon of we hebben een iPad. Dat is eigenlijk een perfecte interface om te interacteren. Dus natuurlijk komen er allemaal programmetjes naar voren, zo vloem, vloem, vloep vloep uh, vloep, die dus een afstandsbediening nadoen. Ja. Want dat is veel makkelijker als de bedieningen. <laughs> dus je ziet dus op je iPad zie je letterlijk de afstandsbediening die ja, jij ja, hebt, ja, ja, ja, zie je geprojecteerd ja, op je scherm. Veel. Ja. Enorme veel. Oh, maar echt afstandsbedieningen zijn ook echt... Uh... Dat zijn echt de gruwelijkste dingen. Die zijn zo slecht ontworpen. Die... Ja, ja, ze zijn ontworpen voor drie zenders. Maar het, het, is, ook, het is grappig om te zien dat uh, uh, mijn dochtertje van drie, vanaf dat ze dingen kon aanraken, snapte ze de iPhone. Daar ja. kon ze mij weg. Ja. Maar nu weg. En ze bedient van alles, hè, allemaal apparaten, die bedient ze gewoon, behalve... De tv en de dvd speler die weigeren. ze wil wel het knopje, of we de dvd speler openmaken doet ze wel, dvd'tje erin stoppen doet ze ook, nou, okay. uh, maar ze weigert de afstandsbedieningen te gebruiken ja. en terecht, die zijn zo ontzettend ingewikkeld, ook uh, mijn, uh, mijn ouders komen vaak oppassen, vaak, elke week, en die heb ik al, uh, en die moet ik elke week, moet ik ze weer uitleggen hoe de, TV werkt en hoe je een DVD aankrijgt, ja. dat is zo en Bij ontzettend. mij is het. Al helemaal is drama. Is het. En, maar het hoeft helemaal niet te zijn, hè? want die iPad, dat het, die moet je niet gebruiken als afstandsbediening, die moet je gebruiken als media selector, dus gebruik je handen om door enorme lijsten te gaan met programma's die mogelijk in de toekomst of in het verleden zijn gebeurd. Je kan er uh, ook op zoeken met dat virtuele uh, uh, keyboard. En als je het geen hebt gevonden wat je wil, want er zijn zat mogelijkheden om dat ook visueel weer te geven. Dan zeg je, doe maar die. Ja. Floenk, het verschijnt op je scherm. Dus het beeldscherm dat is een mediaprojector. Daarin komt uiteindelijk de video. Maar het selecteren en het browsen door, je, door wat er allemaal is en komt, dat moet je op die iPad doen. Ja, nou, dat Alleen heeft, niemand doet dat. Ja, nou, Apple TV heeft dat. Nou ja, nee, niet, want een interface is nog steeds met een klein witte topje wat je erbij krijgt, toch? Of niet? Die, die afstandsbediening. Ja, maar je kan dus ook vanaf je iPad of je, uh, of je iPhone dat ding bedienen. Ja. En dan heb je iets handiger, ook niet 100% handig, maar Uit. iets handigere uh, interface. Ja. ja, maar ik bedoel, voordat dat beklijft bij apparaten als een televisie, want je moet nog steeds die televisie aanzetten en dan het juiste kanaal selecteren Ja. en oh jongens dat is Ach, echt jongen, dat is zo onnodig ingewikkeld maar goed, Apple schijnt bezig te zijn met iets ja, er werd gehint in het boek van uh, wat het, de, de biografie van uh, Steve Jobs dat hij nu toch wel had uitgevonden hoe het uh, ja. zou moeten en, en sommigen die, zei, die zeggen van oké okay, het is, hij is er technisch achter en andere mensen die zeggen, hij heeft eindelijk een businessmodel gevonden die past bij het uh, laten zien van alle content op, uh, uh, op de Apple TV. En natuurlijk zijn de gadgeteers die zeggen allemaal van, uh, oh gaaf, en dan heb ik een mooi, sleek, uh, supergestijlde televisie. Maar om, in alle eerlijkheid, ik denk dat het businessmodel, uh, dat, dat, dat die daar achter is. Ja, ja, ja. Ja, dus dat hij gewoon heeft een manier heeft gevonden om alle mediakanaal een flinke uh, hoe dat? strop te geven. Ja. Zodat ze gewoon doen wat hij wil vanuit het graf. <lacht> dat is eigenlijk wat we allemaal willen. Nou nee, als je het <lacht> ook kan we niet zoveel meer schelen. Nee, inderdaad. Maar... Uh, ja, tof. Dus dat moet gebouwd worden. Ik, de enige reden dat ik dit zeg is, op een of andere manier heb ik, uh, uh, heb ik al, zodra ik iets publiceer of zodra ik iets zeg uh, of vertel aan andere mensen, ongeveer twee, drie maanden daarna bestaat het plotseling. Dus in alle hoop heb ik nu dat de perfecte afstandbediening op dit moment gebouwd wordt, zodra die meneer ons voorlaat, oh nee, wacht ik al van rechts. We hebben in ieder geval een mooie krul achter ons. Uh... Ja, we hebben nog een extra rondje rijden we nu. Ja. Op zoek naar een parkeerplek. Maar jij hebt alleen dus de Apple TV als laatste, als laatste item aan de televisie hangen? Nee, er zit ook nog een DVD-speler aan. omdat uh, uh, We hebben gewoon een heleboel DVD's voor oh, de ja. kleine. Ja. Maar die, die is niet echt meer, ge die wil eigenlijk alleen nog maar uh, uh, YouTube, -filmpjes. YouTube filmpjes kijken. Ja. En ja, dat kan ze ook lekker zelf, lekker handig is dat. Ja, precies. Met het kleine afstandsverdiening. Ja. ja. Het werkt prima. Maar dat is ook zo lekker, want je kan, je kan gewoon niks misdoen op dat kleine afstandsbediening. Nee, dat is waar, maar... Ik, ik, het ik, werkt gewoon supergoed. Die... Ik vind die weg naar de content is zo lang. Heel, wat wil je bekijken? Wil je films, series, muziek, audioboeken, konijntjes? Wat wil je zien? En dan selecteer je met dat knie, klik, klik, klik, klik. En dan zit je onderaan. Oh nee, ik wil eigenlijk toch die bovenste, want dat niet de juiste keuze. En een klik en dan benenreindelijk. En dan zo, oké, okay, welke soort? Begint het met een A? Zit er een min... Die selectie duurt veel te lang. Ja, long. maar goed, dat is één keer. Want Je, je kan daarna, je kan Alles wat je getypt hebt, kan je opslaan. Ja, dat is waar. Zeg dus right. Het valt uiteindelijk wel mee. Jongens, meisjes, we zijn er weer. Zo. Het was gezellig. Tot volgende week. Doei, Doei.